Een bankje, meer bankjes. En al die meer kleur. Ja. Terrasjes, ja. Hey, een salinas, een salinas, salinas, salinas, salinas, nog meer kleur. En uh, we hadden hier ja. overkapping. Ja. Zie je die overkapping daar? Die is hier. Dat is de overkapping. Ja. Voor als het uh, vies weer is. Ja. Ja. Of heel heet. Dat kan ook, hè? En wat willen we nog meer? We hadden ja. nog, uh, nog iets anders. Bankjes hadden we. En wat is dit ook hier? Deze. Dit was een klimband. Een Aldi. En een Aldi. En prullenbak.